Mijn naam is Emerson. Ik ben niet Anderson, want ik ben handsome. Ik voel me blij bij mijn moeder en mijn zusje. Mag ik wel opnieuw beginnen? Tuurlijk, Dank okay. je. Mijn naam is Jorik Mijn familie komt bij het Wijnenhof. Ik ben een summarie van Mijn school, dat vind ik zo cool. Ik mis mijn oma en opa zo. Dit is het, uh, het Slam Poetry project uh, dat wij doen met onze eerste graadsleerlingen in OKAN. Um, er komt een rapper, Fatih De Vos, uh, workshops geven uh, om de leerlingen zelf een tekst te laten schrijven en te leren hoe ze uh, die tekst kunnen rappen. En De bedoeling van het project is om een show, een toonmoment te hebben, waarin de leerlingen uh, hun tekst dus zullen rappen voor het publiek. Eigenlijk kan je zeggen dat rap een vorm van slam is. Waarom? Slam is eigenlijk een, een hip woord voor iets dat al eeuwen uit is. Al, al van in de middeleeuwen en, da, en daarvoor ook zelfs. Um, dat is van afkomstig van gedichten voordragen. Kennen jullie allemaal gedichten? poëzie? De meeste leerlingen bij ons uh, zijn hier minder dan een jaar. En ik kom uit Sierra Leone. Ik was daar met mijn oma en papa. Ik ben één jaar in België en ik ben zes maanden in Okken. Want mijn en papa zijn gestorven, waren, dus ik moet... ik moet bij mijn moeder komen wonen en ja, om naar school te gaan. Maar het is goed. Ik heb veel vrienden die leerkrachten zijn goed. Maar het is koud, dus ja. Ze moeten een tekst schrijven over hun thuis, waar ze zich thuis voelen. Dat kan zijn in hun land van herkomst, hun moederland. Dat kan in België zijn. Wie denkt dat hij zijn tekst goed kan? Ja. Jan Zijp. Mijn naam is Nadim, mijn vriend is Salim. Ik mis mijn land, ik mis Afghanistan. Ik mis Jalalat, ik mis Kebab. Maar ik mis Boran, mijn familie. Het zijn grappige teksten, het zijn ook heel serieuze teksten. True droevige teksten ook vaak. Uh, dus een, een hele mix van emoties die je overkrijgt in het Nederlands van mensen die normaal heel moeilijk Nederlands kunnen. Mijn tekst gaat over wat ik, mijn familie en mijn vrienden en iedereen die ik hem heeft ingedaan, gedaan. Iedereen die ik heb ingedaan gedaan sowieso, ja. En ik heb sorry tegen die mensen gezegd. Ik weet nog niet, maar ik doe mijn best om geen fouten dingen te doen. Hip-hop, uh, dat drinkt nu pas door bij vele instellingen en, zo en organisaties, dat hip-hop eigenlijk een heel Toegankelijke, drempelverlagende methodiek is om, om jongeren zich te laten uiten. Mijn naam is Aziz, ik kom uit Afghanistan. Ik mis mijn familie, ik speel graag voetbal. Vier broers en één zus die allemaal heel ver zijn. Ik mis hen elke dag meer, ik wil gewoon bij hen zijn. Spreekdurf is zeker een zeer grote doelstelling van dit project. Als ze in de winkel hun best doen om Nederlands te spreken, dan hebben mensen al sympathie. Als je een tekst brengt op een podium, moeten mensen jou ook geloven. Als jij niet in jezelf gelooft, waarom zou iemand anders dan in jou geloven? Snap je wat ik wil zeggen? Zijn naam is Amir, zijn naam is Tjewad, zij, haar naam is Nivena. Um, zij, zij beseffen het niet hoe, hoeveel Nederlands ze oppikken door dit project. Um, en hoeveel ze ook van elkaar leren. Ik moet Nederlands leren, omdat ik moet leren. En ik, als ik wil werken, ik moet Nederlands praten. En ik, als ik wil in winkel gaan, ik moet ook praten Nederlands praten. Die klanken zijn moeilijk, maar die taal, taal is mooi, die accent is mooi. En ik wil straks een dokter worden, dus ik denk dat is belangrijk. Okay. Op het einde van het eerste deel zal meneer Fatih beginnen rappen en mogen jullie allemaal jullie vlag uithalen en ophangen aan de gordijnen. Vandaag gaan we eerst onze show nog eens oefenen en één keer uh, een generale repetitie doen. Daarna komt het publiek, een veertigtal personen, komen kijken uh, en dan zullen de leerlingen de show opvoeren. Ik weet niet, ik ben een beetje en zo. Want ik weet niet wat de mensen gaan zeggen en zo. Ik hoop dat ze eerst en vooral heel trots zullen zijn op zichzelf. Um, dat verdienen ze ook. Het maakt voor mij eigenlijk niet uit hoe het loopt. Natuurlijk zou het leuk zijn als alles vlekkeloos verloopt. Maar eigenlijk ben ik er nu al trots op. I'm a savoy cow for my family, I'm a beloved, I'm a big boy, I'm a big boy, I'm a big boy, I'm a big boy, Laatste keer de vrouwen zeggen, alsjeblieft doe ook mee als je het al weet ondertussen. 3, 2, 1. Wij zijn van elkaar, wij liggen in Nederland, Van Palestina of van Afghanistan, van Bulgarije, Somalië tot Iran. Er is weinig of iets dat ik niet kan.